Mijn boek Beroemde Schilders begint met een verhaal rond Rembrandt van Rijn. Hij woonde 19 jaar in dit huis. Raadjoek, een Amsterdams straatsverfoed, maakt tekening op deze traptreden. Zo ontdekt Rembrandt zijn talent. Hij mag bij Rembrandt in de leer. In het huis zit nu een museum over Rembrandt. Hallo, welkom. Dank je. Leonore, Rembrandt heeft mij enorm geïnspireerd met zijn werk en met zijn huis om het verhaal te schrijven voor beroemde schilders. Het is mij dan ook een grote eer dat ik jou als senior conservator van Museum Rembrandt Huis het eerste exemplaar mag overhandigen van Beroemde Schilders. Nou, wat bijzonder en ontzettend. Echt een eer om dit boek te mogen krijgen. Het is een prachtig boek. En wat een mooi verhaal zit er ook in, dat zo betrekking heeft op ons huis en het huis van Rembrandt. En ik denk dat uh, iedereen die dit gaat lezen um, ook nog met meer plezier ons museum zal gaan bezoeken. Omdat je echt in jouw verhaal het huis opnieuw leven hebt ingeblazen. Ja. Omdat je vertelt hoe de leerlingen hier in het huis aan het werk zijn geweest. Nee. En toen was het licht. Ja, mooi hoor. Kijk, het huis hele verhaal met ook hele mooie uitstapjes en weetjes, en allemaal dingen die je nog weer verder informatie geven over het huis. Zo leuk om ze op zolder zitten te werken.